You can see all YouTube-channels over Evina Hogedijk, ik heb in het jones hair in screen and you can go to erwina.nl for the ready-to-click links of this. Thank you. Um, you jullie kunnen allemaal al mijn youtube kanalen hier in beeld zien en je kunt naar erwina.nl gaan voor klikklare linkjes. Nee, Rob Stenders, niet voor klinkklare onzin. Je luistert weer in goed. Klikklare linkjes. Alright, ik ga starten. YouTube.com slash Pina met drie a's en een H. Youtube.com slash chapman for you. Youtube.com slash apastaatje D artists against Injustice. Youtube.com slash apostaatje Artists Against Injustice Youtube.com slash My Snowdog. Youtube.com slash apostaatje youtube.com slash youtube.com slash pinakia youtube.com slash het youtube.com slash no more apartheid youtube.com slash youtube.com slash apenstaatje de youtube.com slash youtube.com slash apenstaatje 2j schrijf je, je als volgt apenstaartje T W E E J S youtube.com slash /ap apenstaartje Pina Jones Experience youtube.com slash the De Pina Jones Experience youtube.com slash pintje Pintje youtube.com slash at de Max heeft David Chapman youtube.com slash at Mark -david Chapman Ekenimo youtube.com slash at Snow youtube.com slash de Mark David Chapman, Nimo, youtube.com, slash, at Jingle for Big Jones, youtube.com, slash, apenstaartje Pini, youtube.com, slash, apenstaartje Abina 4, en don't forget the apenstaartjes, don't forget the ads, don't forget the, vergeet niet de apenstaartjes, that's just uh, the way to reach me, and thank you, ma'am, slam. thank you, ma'am, You really made my day